Het is heel moeilijk om uh, de overheid te bereiken in het buitenland. Dus ja, je voelt inderdaad wel als je weggaat uit Nederland ook echt weg uit Nederland. <totstuken>